Hier op school hebben we beslist om het oudercontact om te gooien en we maken er nu een meer een, een, ja, een driehoeksverhouding van kind-ouder-mentor waarbij we de ouder en het kind tegelijkertijd meer bij het um, leerproces willen betrekken en als voorbereiding op het um, COM-gesprek, dus op het oudercontact met ouders en uh, leerling, um, hebben we de gesprekken. Dag Esma, Hallo. welkom, ga zitten. Met het selfie-gesprek willen we vooral zorgen dat de leerling zelf nadenkt over zijn um, werkpunten, zijn inzet. Zodat het niet enkel gewoon is van ja, bekijk je punten klaar. Ik ga eens zien wat je op je vragenlijst hebt ingevuld. Hè. Voor het um, vraaggesprek vragen wij om een vragenlijst in te vullen. En die vragenlijst die bevat bijvoorbeeld um, welbevinden, studiekeuze. Welke vakken doe ik goed, welke vakken doe ik niet goed? In de klas lukt het dan beter om te focussen doordat je achteraan zit ja. en omdat je ook moeite doet, meer, denk ik nu. Um, zijn er dingen die je thuis kan doen nog? Misschien beter plannen. Ik ga ook naar leren, leren. Je gaat dat gaan ja, ja, nee, doen. Ja, nee, ik doe de al. Ik vind wel dat die leerlingen dat heel goed, heel goed kunnen filteren: van dit doe ik goed, dit doe ik niet goed. Ze zijn, zich daar, ze zijn daar vrij snel zelf mee weg, denk ik. En ze kunnen dat ook heel snel verwoorden van, ja, hier um, moet ik wat bijsteken of hier... Uh, uh, moet ik, het maken? ik vind het wel goed dat de leerkrachten toch even met de kinderen apart willen praten. Dan kunnen de kinderen ook nog even vertellen aan de leerkracht wat ze kwijt willen en dan pas met de ouders. Dit blaadje mag jij als ja, leidraad gebruiken. Nu is het voor de eerste keer dat we echt zo'n live oudercontact ja. samen hebben na corona. Het selfiegesprek is ook een voorbereiding op het komgesprek s'avonds. Zij krijgen dan een blad met een aantal richtvragen. Dat gebruiken ze dan tijdens het komgesprek bij hun ouders. Ik ben wel benieuwd wat de leerkrachten gaan zeggen tegen mijn papa. Wat heb je allemaal verteld tegen papa Isma over jouw rapport? Dan mijn punten sowieso moeten stijgen, want uh, ja. dat ziet er niet zo goed uit eigenlijk. S'avonds komen vooral de leerlingen aan het woord en dan gaan zij met hun ouders de vragenlijst overlopen of de richtvragen die zij hebben meegekregen. Dat gaat zich sowieso weerspiegelen in cijfers, ja, omdat u... als leraar zijn wij daar meer zo de, de coach, denk ik, die als het een beetje stilvalt, de leerling in de juiste richting eh, brengt en meer een aanvullende rol hebben. Oké, okay, dat zegt de leerling, maar misschien moeten we daar toch nog wel een dat beetje, dat beetje extra bij vertellen, waarom wij dat zo hebben gedaan of, of hoe dat wij het zien als leerkracht. Ik heb het gevoel dat de ouders meer betrokken zijn, omdat de leerling het echt in zijn eigen woorden aan hen vertelt en vroeger was dat dan misschien meer in zo de vaktermen van de leerkracht. Het feit dat die leerling dat zelf vertelt, haalt die drempel wel een beetje naar beneden. Het was eerst een beetje een experiment. En dan is het zo goed meegevallen dat het ook verspreid is naar de andere leerkrachten. En het een beetje zoals een olievlek bij iedereen terecht is gekomen.